Budgetmaatschappijen vragen steeds meer voor het inchecken van een koffer. En dat terwijl het handbagagebeleid juist steeds strenger wordt gemaakt. Hoeveel moet jij nu betalen voor het meenemen van een koffer bij een budgetmaatschappij? Wij vertellen het je. De laagste prijzen voor het bijboeken van ruim bagage onder de budgetmaatschappijen vind je bij Vueling. Hier kost een koffer van 20 kilo tussen de 12 en 39 euro per enkele reis. En dit is afhankelijk van je bestemming. Op nummer 2 van de goedkoopste op het gebied van ruim bagage staat Ryanair. Gevolgd door EasyJet, Wizz Air, Norwegian en als klapper Wow Air, die tussen de 32 en 52 euro voor een koffer vraagt. Hier moet je trouwens ook al bijbetalen voor een kleine handbagagekoffer. Een tip: boek vooral online je bagage bij en doe dit niet pas op de luchthaven. Dat kan oplopen tot 120 euro per koffer per enkele reis bij Wizz Air. En let er ook op dat je de handbagagenormen niet overschrijdt. Want wanneer je deze bij de gate in het ruim moet laten plaatsen, kost dit je bij WOW Air zelfs 80 euro. Hoe is jouw ervaring met ruimbagage bij budgetmaatschappijen? Vertel het ons.